Om mijn model te veranderen in Lectra, opium bestaand model, in dit geval neem ik basisgegradeerd, openen en ik druk alle delen weg behalve het modelblad. Dat doe ik met Sheet Delete. Ik druk op de Shift en de Control knop tegelijk. Die hou ik ingedrukt. Nu verwijder ik in één keer alle bladen. Als ik die Control en Shift niet ingedrukt houden, hou ik een restvorm over en die kun je daarna wegdrukken met een extra handeling. Nu de naam van dit blokje met currency maak ik groot. te veranderen ga ik naar Display Title Block, en dan keer naar Currency en daar zie je dat er een Informatiebalk onderin en op links is gekomen. Hier staan de maten. En hier staat de naam van het model. Dat wil ik veranderen, dus ga ik naar boven naar Edit, Edit. Klik in de naam. Veranderen. Enter. En vervolgens save ik dit model. Maar hij bestaat al, maar ik overschrijf hem.